dat je kijk naar deze nieuwe video vandaag gaan we een lego set in elkaar zetten um, omdat ik een oh, je krijgt bij lego als je boven de zoveel euro gratis set en ik heb er nu een want ik heb ook nog iets heel groots maar er komt nog een video van uh, iets heel groots gekocht well, uh, want als je boven de 120 euro koopt dan krijg je ook de ja um, yeah, deze ja, dit gaat wel over een echt persoon. Hm. Ja, weet veel. Het gaat over een echt persoon. Ja, dit is hem. Uh, gaan we gaan hem openmaken. Nou, we, we gaan. Ik maak hem even open waar we hem open moeten maken. En dat is hier. Of hoor je hem heel openmaken? Ik denk het wel. Open. Ik ga kijken wat er in zit. Ik moet het voor jullie zo houden. Zijn we hebben ondertussen opgedraaid. Dat doen we niet. Dus ook houden we voor jullie wel wel zo. Wat me wel opvalt. Meestal staan er getallen op, zodat het duidelijker is. Maar nu niet. Ik denk dat je alles gewoon op één plek moet gaan leggen. Ja, nee. Hier Kijk. Hier, hier, dit hebben we ook. Um, hele, Kijk, ja, die zie je haar ah, lichaam. Um, hier zie je denk ik het gras. Ik ben moet wennen. Oh wacht, wow. kijk hier. Dus wat je hier ziet, dat is dit. Dat is dit dingetje. Oh. Zie je, dat is dit. Die uh, bewaren we ook. Dan kijken we, zit er ja, zit er meer in. Mijn uh, camera. Oh. Dat een onderdeel. Waarom is dat dan? Oh, dan zit er een lekker en we hebben dit ook. Nog weer gas en sprietjes. En een los lego stuk. Zie je? Het is gewoon los. Ik ga ja, het denk ik wel nodig hebben. Een um, boekje. Deze doen we even weg. Even, zodat hij netjes blijft. Als er iets omdreken, ga ik gewoon dingen op de rugkant sturen zijn best erg, Nou, we hebben een boek. Hier, het boek is vrij voor zich. Hè. Eerst moeten we haar met elkaar. Ja, we beginnen met haar. Nee, we doen even dit. Uh, ik leg mijn camera daar. Dus SSD kaartjes. Alleen oortjes. Dop. Kabels even een beetje weg. En dan gaan we beginnen. Ik ja, zeg hier. Ja, jullie hoeven het te dus zien. Jullie uh, die moeten.. halen. Uh, maken ma ma ma eerst alles open. Moet helaas met het. Oh nee, wacht. Volgens mij hebben ze gewoon. En al die plastic moet je eigenlijk in een bepaalde bak doen. Kakken denk ik kijk. Uh, ga ik heb op een gegeven moment welk zakje. Ik ook niet doen. Nee. We doen eh. Uh, ja, helaas. Ja, ja, ja, ja, ik weet ik, ik order het werk. Deze twee, die twee kleine zakjes samen met deze die doen we daarbij. Nou allemaal zo rijtjes maken. Ik weet eigenlijk ook niet hoe groot die wordt. We hebben voor gekregen. Uh, dus ja. Uh, deze ook openmaken. Dus ik heb zoiets nieuw voor mij. Is even de Het Helpt niet heel veel, maar wel voor de camera om te focussen. En alles. Kijk ook daar hier. Alle gas en sprietjes doen we hier. En dan De foto-objecten doen we even bij de muis. Die muis doe ik even weg. Jullie horen zo dat ik misschien aan de microfoon zit. Dat komt, hij moet goed richten. Dat jullie die ook de Lego-geluidjes horen. Die chillen. Lego-geluidjes. Hebben we nog een. Die zo ook alweer. Zaterdag. Die zal de onderkant juist slappen. Zoals ik al zei. Ja, maar ik moet een beetje iets meer. Dit is denk ik net wat deze. Want hier zit al meteen dat dus. Zak langzaam naar beneden. en heb al Zie ik al. Zo. Dit is goed. Deze daar gaan uit. Jane zelf. Ik weet nog wel eens of ze Jane heet. Ik ken haar, ik ken haar allemaal niet. Ik denk dat ik haar wel ooit een keer heb gezien, of, of na nou, die gezien op tv ofzo, weet ik veel. Um, ja, zei ik niet, zakjes. Dat, uh, ik denk wel, voor nu toe de grootste die ik ooit heb gemaakt. Ja, of? Nee, nee, nee, nee, nee. nee sorry, ik kan niet. Dat zijn twee van die starships. Ja, ik hou hier van uh, de Star Wars van Lego. Of de achtbaan. Dus ja, um, we moeten eerst het uh, chain zelf in elkaar zetten. Dus we pakken het hoofd. Met het lichaam. Het haar kan ook. Ja, het moet ook. Het is een andere Het valt sowieso. Ja. Kan ik Kan het eigenlijk om de moeten maken, Zodat dat weet ik op blijft. Maar oké, okay. het is zoveel namelijk. Uh, dit hebben we niet meer, dat ook niet. Een api, een api. Waar is ze. Oh, hier zijn die van. Die hebben we hebben haar toch? Ja, en als ik iets mis kon ik er vanzelf wachten. Ik ga iets meer bovenop. opwannen. Nu is het goed voor... Oh, ja, boeien. Als er een paar afvallen. Nou, we gaan ze even in elkaar zetten. Je ziet echt net, dit is de microfoon. Je ziet dan haar gewoon zo. Je ja. zoekt zo wel. Krijg ze maar niet op. Hallo. Ik krijg er echt niet op. Oh, hoe zo. Zo. Nu hebben we er. De... Nou, daar gaan we even aan de kant. Kijk, dit is er. Als de camera cirkel stellen iets verder weg houden ja dit is in ieder geval hier uh, die leggen we even daar dit uh, leggen we ook uh, wat we nu gaan doen en drie apies die hebben we wel er leggen we dan daarbij zitten nog maar echt drie Peach. maar drie. Oké, we pakken deze. Ik doe alles gewoon zo, want uh, ik het lekker spreiden. Anders uh, kan ik alles al zo voorzichtig gaan doen, want gaat het niet lukken. Um, we hebben één daarvan nodig en eentje hiervan. Hier twee van... Nee twee, hè? Nee één. Zie je? Nou, het is gewoon fijn als je wat meer werkruimte hebt. Dus we zien wel wat op. toch? Mm, we moeten deze, en hebben we deze nodig. Die plaatsen op het einde. Zet geluid even harder voor je. door je de lege moet. Dat wil je toch? Ik wou net niet dat die in het op... Nu komt hij niet in het heel Alleen eens praten. Um, dan gaan we deze hier moeten plaatsen. Oh. Als, als je leeg of op een verkeerde plek plaatst. Kijk deze naar mijn beeldscherm. ik moet natuurlijk in het boekje kijken. Ik weet dat er op een beeldscherm staat. Nou, ah, dan ben ik een En dan moet deze... Is het wit? Nee, nee ik moet dat. Doen pakken we twee van deze. Zo. Trouwens, ik kan het dus gewoon lekker ze over europa pakken Kan ook. Eh, uh, wel wat vond ik van Europa-park? Het beste pretpark waar ik ooit ben geweest. <laughs> Sowieso. Het is gewoon echt fantastisch. Decoratie is goed, is zijn goed, darkhides zijn goed. Attracties, medewerkers, entertainment, alles is daar goed. Ja, je kan bijna niks negatiefs. Ja, het enige negatieve is, is dat ze wel echt, ja, dan denk ik wel, waarom is dat zo negatief? Ze pompen zo erg goed die capaciteit, dat de weduwek soms, als je uh, vast zit met de beugel, een beetje geïrriteerd gaan worden en een beetje boos doen. Maar voor de rest is het echt wel een goed park. Ja, en um, de kan viel wel een beetje tegen. Zo toch? Nee. Oh Zo. Want de Kankanko's, ja speelde die muziek ja lekker harder. Ja, één ding kan ik kan zeggen. De muziek staat een beetje zacht. En wat echt de toppen was, vond ik echt wel Piraten in Batavia. Echt. Ik ben nooit in die oude geweest. Uh, maar volgens mij is deze wel tien keer beter. Dus ik vind het eigenlijk ook niet heel erg, omdat deze toch beter dus Ja, ik, vind wel ik zou wel één gewild hebben, maar ja. ja is, we bouwen nu nog met zwart, dus jullie, ja, ik kan deze wel aanzetten, als het iets lichter. En dan een beetje zo. Ja, zo. Ja, maar nu zit het, ja, het overblast een beetje. En nee, wel deze. Ja, die is goed. Uh, dan zie ik het ook wel beter. Ja, ik zag het al. Het is wel altijd fijn om het beter te weten. Um, nu moeten we nog... Nu hebben we deze dan, uh, ik ga wel heel fijn deze video moeten knippen. Maar het wordt nog een lekker lange video, doe ik expres. Dus niet denken van hij knipt niet. Doe ik expres. Want ik had zo, ja, ik heb het al verteld. Ik ga het niet nog een keer vertellen. Deze, de, het hele boek is ook verkrompeld, gewoon. Gewoon helemaal. Ik ga hem gewoon hier ergens neerleggen. Ik ga hem gewoon zo neerzetten. Nee, waar kan ik dit ding neerleggen? Ik leg hem gewoon bij Jane. En dan heb ik zo en dan heb ik hier ook veel ruimte in het midden. Al dat. we doen we daar ook nog tussen de poten van mijn uh, beeldscherm. Dan hebben we gewoon lekker veel ruimte. Dan houden we dit er hier. Wat we nu moeten doen is... Uh, wat zie je mee? Ja zo. Denk ik dat, ja dit ja. Dat zie je ook. Het komt eigenlijk van bovenaf, maar schuim is ook zo. Dan eentje hier schuin. en hier ook. Dat gaan we denk ik ook aan de andere kant doen. Twee van die, liggen die. Ik zag ze net liggen. met die achter kak nu heb ik het gezegd knip ik er wel even uit ik ga dat grotere boven zetten mm. kunnen we kunnen nu wel een diertuin van mijn pretpark hiernaast maken uh, deze die moet ik aan die kant zo nee zo dit zijn ze ook al niet Nee. Wat is dit nou weer Dat is zijn ze wel. Oh mijn god. Maar je moet er nog wel bovenop plaatsen. Twee van. Die dingen. Dat zijn deze volgens mij. Ja. Dit moet je. Die zit. Hopelijk niet dat hij kapot is. gewoon dit doen het <hijne> is ineens stil ik kwam buiten allemaal heen B bij mij ik ga nu ook een nieuwe microfoon halen want deze die zoekt soms nog wel ik ook eerst even zo'n kijk waar is hij dit dingetje halen dit apparaatje want dit is fijn voor ASMR maar die werkt heel vaak op mijn boekroosje uh, in de achtbaden. zodat je wat fijner beeld hoort of geluid hoort. Nu heb ik deze en die moet je dan op rijtjes zo zetten. Anders wel. mij op. Nou, kijk, nu hem dit. Dan. En dan naar de volgende bladzijde. Oh, we hebben die wel nodig. Dat gekke witte ding dat er los in zat. Maar dit is dat gekke witte ding niet. We hebben een hele lange nodig. Deze. Zijn deze de twee zelfde maat? Ja. Deze moest je hier in het... Oh nee, eerst doe je deze. En Deze nou, je bouwt eigenlijk gewoon dit. Eigenlijk wou ik het livestreamen, op dit moment heb ik gisteren al gelivestreamd. We ook even een paar uur mm. moeten wachten. 24. Um, ja, dan hebben dit. Dan pakken we deze. Uh, ik weet helemaal niet waar ik over moet. Dus ja, live kon, kon je even zo graag over kwabbelen babbelen. En witte, deze, die plaatje, na de witte plaatje, deze. Nou, nu hebben we dit. Um, volgende bladzijde weer. Hoeveel bladzijden zijn dit? Oh, 65. Nog meer. Even eens kijken? 83. Dus uh, deze video die is al 19 minuten bezig. Ik weet het. Oké. Okay. Daarom ga ik deze ook... Dit wordt een van de langste video's. Deze die gaan hier. Onder deze. Dit is wel... Hoe ze deze allemaal bouw... Hoe deze gebouwd... Hoe die... Hoe deze ondertussen al bouwen zijn, die is heel anders dan deze. Die pak ik wel voorbij. Deze. Deze heb ik namelijk ook. En deze twee die in één pakket zaten. Ja. Hier, mijn Lori met Julia. Trouwen. Ik weet al niet dat anders de echte Star Wars fans gaan noemen groot moetje dus uh, die, die die zijn op een, die bouwen die bouwen ze kijk deze bouw doe je doe je, zo doe je dit doe je dit bij die andere zou je al nou dit gedaan hebben ofzo oké okay. wat we nu doen ik wil even met groen gaan Bezig. Ja, dat is dus dat. Deze ding dat kapot is. Uh, deze niet. Of uh, is het, kan het deze zijn. Ik ga maar even dichterbij dan. Eh, ja, dat kan. En dan hebben we nog een re platte rechter. Een lange en een kleine. Eerst plaats je de lange aan de groene kant. En dan de kleine. En hier tussen deze. Deze, ja ik weet niet of deze video door twee gedeeld wordt. Het kan anders ook gewoon echt zijn dat die 80 uur duurt. Nog een keer die. Deze. Samen weer met deze. En twee keer. Ja, ik ga het de volgende keer echt sorteren. want en deze? Nee. Zit ze hier niet gewoon? Ja, hier stonden ze intussen. Ik kon ook gewoon twee uur zoeken. Terwijl ze hier gewoon hier nog oké okay. De pak deze die plaatje hier zo en dan oh, is het deze hier of is het lang kijk okay. hier yes we gaan het groen hè, krijgen dat vind ik leuk nu gaan we ook gewoon even natuur bouwen of wat dat, dat, dat vind ik ook gewoon heel leuk dat je die natuur bouwt is dit een goede kleur ja dit is wel naar als je donker en licht hebt mijn camera stel even lekker scherp ofzo. zo ik ga het even inzetten. Focus. Ik wil dat je alleen focust op dit. Niet op mijn hand als die dichterbij komt. Nou, dan is focus hij ook nog goed. Gewoon dit alleen. Meer focussen kan ik, ja. Zo. kan ik hem meer gaan focussen. Toch zo focust die nog meer. Oké. Okay. We hebben deze twee. Ik denk dat hier de meeste tijd in deze. Droompje. Een lange. En een kleine. Deze. Plaatst. Deze. Of deze hier. Leuk vind ik ook dat je water gaat toevoegen. Dat, dit is water ja die kan je dan niet zien dus dit even kijken zo niet oh jawel jawel dingen moet je nou ook zo doen dan ook oh, hier kak hiervoor heb ik ook die mes meegenomen dit is echt nou... Shit. Ja, ik heb hem. Moet hij nou langer doen? Toch? Nee. Jawel. Um, en dan deze plaatsen we hier. En dan gaan we weer een stap verder. Dan komen we bij deze lange grijze gekke dingetjes. Nee, niet zwart. Of wel zwart? Ik zie je niet. Ja, dat is wel zwart. We hebben ook een andere kleur, maar je zou wel zwart moeten zijn. Wat is die andere? Hallo. Waar is hij? Daar is hij. Kwijt. Oh nee, maar ik heb hem. Twee en dan één. Oh, je zit hier wel tussen. En hiervan. En. Eentje hiervan. En moet je deze? Hier. Lange hier. Of niet? Nee, twee gewoon van deze. Deze. Dit is denk ik gewoon de grote van wat het wordt. denk ongeveer. Dit is mijn hand. Nou. Een gemiddelde muis leg ik ernaast. Zie je? Deze moet hier nog tussen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Waar is de mes? Ik had hem gelukkig nog niet doorgeduwd. Ik zie hoe makkelijk dat eruit komt. Deze moet hier. En deze moet hier. Ik ga even dat boekje recht maken. Nou, niet te recht, dat dan. Ja, dat is het dus serieus niet hè. We raken het allemaal dus uit elkaar. wat doe ik er dus mee. Ja, want je zit altijd zo'n bobbel voor hem, heel heel leuk. Um, deze. Oh ja. moet ook zo eens kijken naar hoeveel stipjes je wilt. Hoeveel stippen dan. als dus ik die randjes dadelijk weer ga pakken. Uh, ja. Ik ga dadelijk nog overal... Uh, ja, ik ga nu nog overal wat uh, lessen plezierwetsen. Ja, Europa-pak was echt gewoon het beste pretpak waar je in je leven heen kan, kan gaan. Beter... Ja, in Amerika misschien qua maar Als je dan zo kijkt, is dat, dan zijn het daar niet de beste achtbaan het staat wel een goede achter, maar een goede snelle. Mm, nee, zilverstaat. Wow, je raakt een bijt in de wacht. En deze, die moet hier. Een... Ja. Ik ga denk ook daar gewoon een timelapse doen of zo. Uh, ja, trouwens ook het einde van het spookslot was gewoon niet heel leuk. Ik had die dag, ik vond het ook gewoon een leuke dag. Dat geef ik gewoon toe. Sterker nog, het was echt gewoon... Ik haatte de dag wel een beetje. Gewoon, het is, voelt echt niet lekker dat dat dan de laatste witte wordt. Dus ja. Hopelijk geen andere... Ach, of shows of dergelijk meer weghalen. Alleen, hopelijk. Want uh, de laatste dagen in de Efteling dan wordt het niet heel leuk als het er staat. Want zo, ja, de Efteling is gewoon nog leuk. Alleen die dag, omdat dat ook weggaat, dat is niet leuk. Ik denk dat dit in.. Nee, het moet wel. Volg me bladzijde. Deze. Dus volgens mij, hoe vaak heb ik al gewoon deze gezegd? Ik hoor er ook gewoon ja. echt een beetje gek van. Nee, niet. die. Deze niet. Is dit dan Ja, en dan gaan we nu de... Ja... Weet het? Dat is wat, weet je wat wel fijn aan Lego is. Ze doen altijd elke kant verschillend maken dat je weet aan welk over welke kant ze het hebben. deze en de lichte van deze en deze niet. Deze hier. Oh wacht, eerst plaatsen we deze hier. En dan plaatsen we deze hier. Ook even. Huh? Oh, drie moesten we daarvoor pakken. Ik zag hem niet. Kijk, ik kan het tussen het boekje laten zien, want wij zien dit. Is het ook gewoon, zou jullie willen zien hoe, wat ik in het boekje zie, dan moet je het dan, dan in het volgende deel even laten weten. Um, ja, dat is ja, we zijn klaar, dit is zo. Mooi toch? Nee, ga je aandruk alles, want Lego blijft niet plakken, maar dat is toch super stom en ik moet je wel bekennen, en de meeste mensen lachen er dus om. Raad, raad, raad, wie wie? Dat is geen Vincent, dat vind je Stelgames. Ik ben ondertussen mijn eigen broer aan het maken. Kijk. Oh, nee, nee, nee, gelukkig. Ik heb nog trouwens nog nooit gehad, trouwens dat Lego bij mij brengt. Dat wil je ook echt niet, hoor, dat is echt. Stond rot. Kijk, ik wil trouwens aan jullie de drie aanpiewaanpjes laten zien. Hier, de drie aanpiewaanpjes. Schattig toch? Oh, dat zijn er trouwens geen drie, hè? Nou, ik kom even in drie oh, maar ik kon geen drie in Oh, Allemaal hetzelfde. Ik uh, vind het wel jammer dat er maar drie zijn, maar ja. Oké. Okay. Daar zitten de. Zes op. Hier zitten er. Zes op Ik ga even daar de timelapse doen denk ik, want een ja, de timelapse beginnen in 1, 2, 3, 4. Nou jongens, hij is af. Ja. Hij is best wel cool. Hier ook aampies. Oh, hier. Aampies. Ja, en hier hebben we... Hij zelf. Hier ook sticker. Allemaal bloemetjes waar ik heel vaak mee vast zat. Want dan dacht ik dat het oranje was. Of dan dacht ik dat deze het was. Maar dan was het een. Die zie je die deze ja maar die bomen deze boom die grote die is best wel hoog die is zo groot doe maar dit bij je hand zo hoog De hoog. zo en dan breedte alles We hebben ook zoals uh, gewoonlijk hou je spullen over die kan je bij een kist doen of zo dan kan je daar nog wel loodje mee maken hè. En als ja dit kan je dan nog zo in elkaar zetten en ergens neerzetten. Dus dat wil hier ofzo. Dat is wel gezellig. Look mooi. gaat lekker. Misschien nog wat meer hier. Dit vond ik ook zo rijk. Hier vult dit gewoon op of zo. Dit hier. Kijk, hier heb je plekje met water. En dan heb je hier een stukje niet opgevuld. De Eerst denk ik van veel dat ook lekker op. Dat ga ik nu even opvullen. Kijk. Okay moet je wel mooi deze heb je nog extra kan je hier zien kan je misschien hier nog leuk doen zo in dit hoekje dat daar nog een water valt die valt die komt zo dan met het kan maar ik doe het doet niet want het is de is niet heel groot als je dat aan niet legt of is hier, hier nog een bloemetje. Hier in het doekje. Altijd die. Ik ga alle bloemen gebruiken. Die vind ik wel ook, die bloempies. Ook wel plekken waar je ze niet ziet. Laatst zo. Hier, Ja, jullie zien het niet. Ja, maar daar zit dan een rode bij een rode. Dat moet nooit. Zo. Okay. So. Rijdt lekker. En hierheen. Even een andere camera erbij pakken. Duidelijk. Kijk, hier mij weer. Kijk, ik krijg deze allemaal extra. Oh, met deze, al die dingetjes extra. Stel je zou weer kwijt zijn. Maar dit is hem. Echt, ik vind hem hartstikke leuk. Ik doe jammer dat je niet bij die aantien. Deze, geen niks er in hun handen kan doen of wat. Maar ik vind, ik vind het echt leuk. Vooral omdat je hem gaat kijken, die ook al staat al. Moet ik even scherp stellen. Doe het. Nou, als je. Daar staat. Dokter Jane Goodall. Daaronder staat nog. Etologist. Volgens mij iemand die die onderhoudt en alles. Nou, leuk. Deze boom ben ik zo blij mee. Die maakt het af. Zeker dat water ook. En dan gaan we veel doen bij het andere dat ik ga krijgen. nou niet heel veel. even leuk. Als men natuur Lego of Star Wars vind ik leuk. Of achtbaan. Ook gewoon dat zeewier of wat het ook is. Ja, daar heb je in veel. Ik gebruik heel veel plantcoaster. Of deze bomen sowieso. Die gebruik ik veel na nou, water heel veel, planten heel veel, grond! Ja, daar zit overal een plantcoaster. Ja, die ondergrond, die, die, die was echt een hel. Omdat het zwart op zwart, en dat wordt gewoon niet duidelijk aangegeven op dit boekje. Uh, uiteindelijk stap 91 is de laatste. Miss ik nog wat? Nee. Ik heb de aapjes ook op een eigen plek gezet. Ja, behalve deze twee. Die aapje hoort eigenlijk hier op dit puntje. Maar ik wou dat die lekker naar haar kon kijken. Of naar haar keek. Omdat iedereen wat naar haar kijkt. Jane. Wou ik dat die aanbiedt. Zo ook zo keek. Ook heel erg leuk. Dit de kleinste. Die achter echt. Ik ook zo. Dan kunnen we, ik laat even kleine details hier ook. En ook dat water. Kijk. Ja, maar hij wil het echt niet scherp stellen. wat je net doen ja dit is en hier ook in dit hoek ook oh, verkeerd deze hoek die die die oranje en al die dingen die heb ik je toegevoegd ja, ik vind het leuk dus ik ga hem sowieso hier bij mijn andere zetten je ziet ook met mijn rode net dat hoekje daar daar zie je hem ik ga, uh, ik ga deze losse objecten, alleen van dat kleine, die kleine zakjes, al die uh, andere, die zijn gebruikt. Dus wat ik ga doen, ik ga een van die jankies, die ga ik pakken. En dan doe ik het erin, doe ik bij, andere, bij al die andere kisten. Daar. Dat ik met die dingen weer een eigen bedenking van ben eigen bedenkt Lego project van bouwen, eigen Lego wat je ook wil, water een beetje. Ja, ik heb het meestal ook al alsnog gewoon hierin gebruikt. Ja, maar ik vind het jammer dat bij Lego laten ze heel vaak deze nopjes zitten. Ja, ik, dan ziet het wel echt typisch Lego uit. Maak dat glad, net als dit dan maak je ook glad, hè? Ja. Sommige dingen snap ik niet. En dit zijn wel één kleine nadeel. Op. Dit breekt er heel makkelijk af, zoals je ziet. Uh, ja. Nee, die hele boven valt om. Kijk, Die hele boven valt om, om. Hij stond zo. Hij stond zo. Volgens oh, mij. Nou, uh, even zo doen. Vond je deze video leuk? Vergeet dan zeker niet over. Oh, trouwens, trouwens, trouwens. Ik heb er 1 uur en 2 minuten over gedaan. Om dit in elkaar te zetten. Moet je nagaan het hele grote project van 399 euro. Een paar maanden. denk het wel. Als ik hier al zo lang bezig was. Met die andere. Wel, als ik denk ik, ja. Ik die Mandalorian. Die Yoda, die was, was binnen 10 seconden klaar. Nee, 10 minuten denk ik. Uh, Mandalorian. Ja, ik was ook op ondertussen vakantie dus ik heb die denk, bij elkaar 20 minuten en die, dat doosje of dat kistje waar uh, Grogu in zit ik uh, denk ook binnen 5 minuten dus die was bij elkaar ongeveer 20 minuten uh, die Mandalorian met um, de, uh, het vliegtuig van hem ik weet echt niet hoe die deed binnen... Uh, wat zal het zijn? 30 minuten en die andere op mijn via uh, had ik van mijn verjaardag gekregen. Die had ik ook op mijn verjaardag neergezet. Had ik denk binnen 9 of 8, 25 minuten gemaakt. De valkon. Kleine valkon niet de grote. Was ik maar zo. Uh, vond je deze video leuk? Oh, doe ik doe dit. Nee. Ik kan niet zo staan. Dus als ik, ik slechter ga. Vond je deze video leuk? Deel deze met iedereen. En dan zeg ik alweer. Later.